In de serie Op de proef gesteld stappen influencers in de wereld van de wetenschap. Onder begeleiding van topwetenschappers van alle Nederlandse universiteiten gaan ze op zoek naar antwoorden op de gekste vragen. Drie nachten lang niet slapen. Nooit was ik van plan dat te gaan doen. Tegenover mij zit Mijke Bartels. Jij bent gelukspsycholoog, geluksprofessor. Ik ben in het designlab van de Universiteit Twente en dan gaan wij in het e-sports-lab erachter komen hoe word je nou daadwerkelijk beter in gamen. Daarom ben ik wel eens benieuwd hoe moeilijk het is om je eigen scamcoin op te richten. Hoi en welkom bij Jitterdlaws. Vandaag ben ik op de Universiteit van Amsterdam en ga ik me laten onderzoeken. Ik ga kijken wat bepaalde comments met mij doen. In deze video, zoals je wellicht al wel aan de titel kan lezen, duik ik in de wereld van tandenbeker. En dat levert nogal bizarre beelden op. Je moet iets doen om even iets te triggeren in je hoofd. Dat je niet meer denkt aan alleen maar slapen en moe zijn. Ja, ze red maar hard en vroeg, man. Daarom ben ik heel benieuwd hoe zij nu in de wedstrijd staan om het promoten van de Iron Fist coin. En daarmee ga ik ze ook voorstellen of ze mee willen werken aan een pump and dump. Wil je meer zien? Ga dan naar www.universiteitsvannederland.nl slash op de proefgesteld.